In deze missie ga je zelf een beeld manipuleren. Dit doe je met het programma Pixlr, een gratis online foto-editor. Jij doet dit met de hand. Maar wist je dat computers ook erg goed zijn in het bewerken van foto's? Kijk maar eens. Je ziet hier twee foto's van personen. Eén is echt en één is nep. Welke denk jij dat door de computer is gemaakt? Zet de video maar even op pauze, terwijl je de foto's goed bekijkt. Als je klaar bent, druk je weer op play en dan laat ik je zien wat de echte foto is. Dit is een echte foto, een echt persoon dus. En deze is nep door de computer gemaakt. Best lastig hè? Nog één. Wat denk jij? Welke persoon is echt? Dit is de echte foto. Maar hoe werkt dat precies, zo'n computer die foto's bewerkt? Een computer weet namelijk niet uit zichzelf wat een gezicht is. Laat staan hoe je een nep persoon kunt maken, die ook nog eens echt lijkt. Om te beginnen heeft het computerprogramma eerst geleerd van voorbeelden. Een heleboel voorbeelden, duizenden foto's van gezichten van mensen. Eigenlijk leert de computer dan net zoals een mens... Dit nabootsen van menselijk gedrag door een computer noem je ook wel kunstmatige intelligentie. Door alle foto's met elkaar te vergelijken, ontdekt het computerprogramma een patroon in de foto's. Ogen, neuzen, monden, vormen van de hoofden, haren en ga zo maar door. Vervolgens is de computer zelf aan de hand van dat patroon gezichten gaan creëren. Maar omdat hij niet weet of het een beetje lijkt wat hij maakt, moet het programma nog wat leren. Het programma, ook wel een netwerk genoemd, moet nog getraind worden. Dat trainen doet hij samen met een andere computer, een ander netwerk. Samen gaan ze een soort wedstrijd spelen. Wie kan het beste nepgezicht maken? Het ene netwerk maakt een nepfoto, de ander vergelijkt de nepfoto met alle voorbeelden en mag dan zeggen of het echt of nep lijkt. En omdat computers nooit moe worden blijven ze maar doorspelen, dag en nacht. De twee netwerken maken elkaar steeds beter en beter, doordat ze elkaar wijzen op de fouten die ze maken. Dit noem je machine learning. Computers die steeds beter worden door te leren van voorbeelden. En op den duur zijn ze allebei zo goed geworden dat het voor ons mensen bijna niet meer mogelijk is echt van nep te onderscheiden. Belangrijk om te onthouden is, is dat computers door het leren van voorbeelden en elkaar te trainen, net als wij mensen foto's kunnen bewerken. Als je nog zin hebt kun je op de website Which Face is Real, of in het Nederlands Welk Gezicht is Echt, nog verder spelen. Tot de volgende video.